Hallo, wij zijn Prezero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. We halen afval op en maken er nieuwe grondstoffen van. Wij zorgen dat er steeds meer wordt hergebruikt van wat we met z'n allen weggooien. Bijvoorbeeld door van oude plastic flessen een rijsmand voor katten te maken. Of koffiedik te zien als waardevol materiaal. Zo maken we de weg vrij voor een samenleving die minder grondstoffen nodig heeft en meer circulair wordt. Dat lukt natuurlijk niet 1, 2, 3. Daar heb je doorzetters voor nodig. Mensen die verder denken, die het doen, met vallen en opstaan. Die mensen zijn wij. Want bij PreZero zien we in onmogelijk vooral het woord mogelijk. We stellen elke dag de vraag... Wat als het lukt om dingen te creëren zonder de aarde uit te putten? Wat als we door samen te werken de cirkel kunnen sluiten? Wat als er daardoor echt iets verandert in de wereld? Laten we die ambitie waarmaken. Stap voor stap. Wat als het lukt? PreZero.